Welkom bij dit filmpje over het gebruik van Dialogflow. Mijn naam is Pierre Gorissen en dit filmpje is onderdeel van een serie filmpjes over het gebruik van AI in het onderwijs. Voordat je met dit filmpje aan de slag gaat is het handig om in ieder geval het filmpje over het aanmaken van een chatbot in Dialogflow bekeken te hebben. Ik ga namelijk vanuit dat je dat filmpje kent en dat je weet hoe je in Dialogflow een basischatbot ontwikkelt. In dit filmpje ga ik alleen in op het gebruik van Dialogflow binnen Discord in de vorm van een Discord-bot. Nou, wat is Discord dan? Het heet een instant messaging en voice over IP platform. Oftewel, je kunt er in tekst en met audio met elkaar communiceren. In groepen. Dus het richt zich op virtuele gemeenschappen. Gebruikers die iets gemeenschappelijk hebben. Dat waren heel lang gamers, maar nu ook wel anderen. Je kunt er vanuit verschillende bedrijven en nou ja, YouTube-kanalen gemeenschappen vinden. Het zijn er dus veel, meer dan 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers en zo'n 13,5 miljoen actieve servers of guilds per week. Iedereen kan zijn eigen community maken, dus zijn eigen server inrichten en daar binnen met elkaar aan de slag gaan. Voor het onderwijs is het belangrijk om te weten, in Nederland moet je 16 jaar of ouder zijn om gebruik te mogen maken van Discord. En dat is bijvoorbeeld in het basisonderwijs dan wel een probleem. Ik zal in de links bij deze video een overzicht geven van onderwijsinstellingen die gebruik maken van Discord... En bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens die gekeken heeft naar privacy bij wat dan zo mooi heet videobell-apps, waar Discord ook onder valt. Er zijn bedenkingen hier en daar over het gebruik van de data door Discord, dus dat is voor onderwijsinstellingen hier en daar ook een reden om het gebruiken van te verbieden. Het is iets wat veel gebruikt wordt en daarom leek het me leuk om ook hier een video over te maken. Dit plaatje zou je voor een moeten kennen, want dit komt in de andere video's aan bod. In het midden, dialogue flow, waarin het stukje AI plaatsvindt, waarin de intents vastgesteld worden, waarin de reacties teruggegeven worden. Dat kan op basis van tekst die ingetypt wordt via Communicate. Dat kan op basis van audio via bijvoorbeeld Google Home Mini en dan de Actions van Google. Dat kan via audio of tekst via een gewone telefoon. Die antwoorden komen uh, vanuit Google Spreadsheets of gewoon rechtstreeks in Dialogflow. Nou, nu voegen we eigenlijk een extra voorkant toe via Discord, waarbij je dus in Discord tekst kunt intypen die door Dialogflow wordt omgezet in een intent. En waar je dan een respons op kunt krijgen die ook weer in Discord te zien is. Nou, Dat ziet er zo uit als je zoals de meeste van ons met Microsoft Teams hebt gewerkt. Of gewoon met een, een, een normale chatbot. Dan herken je dit. Je ziet hier, ik ben aan het praten met de Experium COE bot. In Discord kan ik onderscheid maken tussen dingen die ik gewoon voor de hele groep zeg of voor een bot. Doordat in dit geval de Experian bot reageert op alles wat ik met uitroepteken hoofdletter X begin. Dus als ik zeg uitroepteken hoofdletter X, wat is AI? Dan krijg je hetzelfde antwoord zoals je dat gezien hebt bij de andere voorbeelden. Als ik vraag uitroepteken X, wie is Pierre Dan krijg je een mooi overzichtje met een stukje tekst en een foto en uh, de naam. Eigenlijk gebeurt hier exact hetzelfde als bij de andere voorbeelden. Je hebt dus ook alleen een andere voorkant voor de Dialogflow interface. Nou, hoe bouw je een Discord bot? Dat kan ik niet in één kort filmpje uitleggen. Als je het echt wil weten, dan kan ik je dit aanraden, dit kanaal, de Coding Train. Ik zal de link naar deze billijst ook opnemen in de links bij deze video. Het zijn tot nu toe vijf afleveringen die echt heel uitgebreid, maar ook heel begrijpelijk stap voor stap uitleggen hoe je een, uh, nou, een Discord developer uh, account aanmaakt en hoe je dan uh, een bot toevoegt, hoe je die bot maakt in Discord.js. Hoe je die koppelingen allemaal opbouwt. Dat is als je echt alle details wil weten. Voor nu gebruik ik even het werk van iemand anders als basis. Er was namelijk al een Dialogflow to Discord bot. Die kon je gewoon op, op GitHub downloaden. En daar hoefde je niet vreselijk veel in te vullen. Eigenlijk gewoon alleen een Google Application Credentials bestand. Dat is hetzelfde als ik voor uh, Communicate.io nodig had. Het project ID van Dialogflow bij de Google Cloud. En aan de andere kant de Discord token en de bijbehorende prefix waar je wilde die op reageert. En eventueel een helpboodschap die de bot teruggeeft als je help intypt. Nou, als je die dingen invult en je runt node-index.js, dan werkt het allemaal. Nou, dan werkt het bijna allemaal. Want deze, deze basiskoppeling tussen de Dialogflow omgeving en de Discord bot had geen ondersteuning voor... Die mooie kaarten, zoals ik die net liet zien, is met tekst en een foto. Dat is het mooie natuurlijk van GitHub, van open source. Ik heb die code geforkt. Ik heb de extra uitbreidingen toegevoegd. Zoals je ook hier ziet. Ik gebruik iets van een ander. Ik pas het aan. En ik deel dat natuurlijk op dezelfde manier weer. Je ziet hier onder een beeld en ook in de links bij deze video uh, de verwijzing naar mijn repository. Vandaaruit kun je overigens ook weer doorklikken naar de repository die ik geforkt heb. Nou, hoe ziet dat, dat dan globaal uit? Hier zie je de index.js, dus datgene wat tussen Dialogflow en Discord in zit. En wat die eigenlijk gewoon zegt, van, nou, op het moment dat er een bericht binnenkomt waar hij op moet reageren, dus wat begint met de uh, uitroepteken X, dan stuurt hij eigenlijk het bericht in zijn geheel door naar Dialogflow. Van Dialogflow krijgt hij dan een detected intent terug. En dan uh, op basis daarvan kijk ik in dit geval met die try-catch of dat iets is waar een kaart voor gemaakt moet worden, of dat het gewoon tekst is die teruggestuurd wordt. En als hij dan niet meer overweg komt, dan zie je onderin die catch error, dan geeft hij een foutmelding. Kijk even naar de index.js, er zit wat code boven en onder, maar dit is in principe gewoon hetgene wat uh, die index.js doet. Dus er komt iets van Discord, dat wordt doorgestuurd naar Dialogflow, dan komt er een antwoord terug van Dialogflow en dat gaat naar Discord. Meer is er eigenlijk niet. En daarom is het eigenlijk ook meteen het einde van dit onderdeel. Wil je de Discord chatbot voor Dialogflow zelf uitproberen, dan zie je hier in het scherm een uitnodiging voor de server waar de bot geïnstalleerd is. Dan kun je met uitroepteken hoofdletter X kun je de bot vragen stellen. Ik zal ook deze link opnemen in het overzicht van links bij dit filmpje. Tot zover!